Bij koken met de familie Romein. Wat gaan we vandaag maken? <coughs> Welkom op aflevering 2 van blablabla. Daarvoor hebben wij nodig gehakt Wij hebben het vers van Westlands vlees. Wil je weten wat Westlands vlees is, dat kan je hieronder via de link bekijken. Gebakken spekblokjes: deze komt van slagerij Groenewegen in Honslusdijk. Twee puntpaprika's, wel te verstaan. Allemaal vers uit het Westland gehaald bij de Westlandse stalletjes. Thank you.